Hoi, daar ben ik weer. Ik loop hier door de steeg van de Prinses Margrietstraat. En de Margrietstraat, ja, die ken ik wel heel erg, heel erg goed. Uh, ik ben er geboren in deze straat. Uh, gastvrijheid, gezelligheid, stoppertjes vlees vroeger. Hartstikke leuk. Ik ken eigenlijk dus alle plekjes van deze straat. Wij krijgen een woning in de verkoop, tussenwoning. Van vier slaapkamers, grote tuin op het westen. Uh, met uitbouwmogen geleden. Um, punt.